Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noraly en vandaag gaan we sunnikoorts maken. Wat zijn sunnikoorts? Sunnikoorts zijn gewoon verteld naar het Nederlands. En een brillenkoortje is een koortje dat je aan je bril kunt hangen, zodat je je bril niet kwijt raakt. Wat heb je ervoor nodig? Allereerst Sunnykort zelf. En kralen. En natuurlijk draad of zeer aan Laten we maar snel aan beginnen. maar voordat we beginnen, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. Ik maak even een voice over voor jullie, want er was heel veel muziek waardoor je mij amper hoort. Als eerste neem je ongeveer 80 cm van je draad, nylondraad, ijzerdraad, elastisch draad, noem maar op. Dus als eerste neem je 180 cm en knip je dat af. Nu neem je één sunnikort eentje, want die ga je vastmaken aan het draad. Als je een sunnykort eentje hebt genomen, neem je ook een kneepkraal. Rijg de kneepkraal door het draad en neem dan je sunnykort eentje, rijg het sunnykort eentje door het ijzerdraad en vouw het dan dubbel. En zorg dat het uiteinde van het edeldraad door de kneepkraal gaat. Zo moet het er ongeveer uitzien. Kneep daarna de kneepkraal plat met een kneeptang. Nu gaan we de kraaltjes erop rijgen. Neem alle kleuren kraaltjes die jij mooi vindt of die je wilt gebruiken. En rijgen maar. Je moet zorgen dat Sunny ongeveer 60 à 70 cm is. Volgens mij is de mijne 65 cm, dus krijg ik kralen tot die ongeveer 65 cm lang is. Oké, okay, zoals je ziet ben ik helemaal klaar en ik ben even op een andere plaats gaan zitten, want buiten was er echt veel te veel lawaai, waardoor ik niet meer buiten kon zitten. Um, nu red je als laatste de knijpkraal door het ijzerdraad en neem je je Sunnycord eentje en die doe je er ook door. En dan ga je het weer zo dubbel vouwen wat je ook op het begin deed en red je de, en rijd je het, ja, buitenste draad door je knijpkraal, als je snapt wat ik bedoel. Nu neem je een tang en trek je het ijzerdraad aan, zodat het sunnikord goed blijft zitten. En daarna kneep je de knijpkrab plat. Zoals je kan zien blijft er altijd zo'n stukje ijzerdraad over. En rijg dat stukje ijzerdraad door de eerste kraal. Neem je tang er weer bij en trek het aan. En het, en het overige stukje knip je af met een kniptang. Tadaa! En nu is je Sunny kort helemaal klaar. Dat was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video een dikke duim omhoog. En tot de volgende keer! Doei!